hier de 32, kom eruit. Zeg maar. uh, Aanrijding, uh, trein, persoon, heeft veel meer info? Ja, machinist uh, heeft gebeld, uh, heeft iets geraakt, de trein tot stilstand kunnen brengen en die wacht inmiddels op de komst uh, van ons over. Ja, bij plaatsen. Nee, negatief, We nog aanrijdend hebben. Oké, okay, uh, wat rijdt allemaal mee? Uh, zover ik door heb van Meldkamer brandweer uh, Brandweerpolitie, Ambu, uh, omdat we rekening houden met een persoon over. Ja, begrepen. Wij rijden nu met z'n tweeën in het, uh, het in. Ja, begrepen. Ik ben ongeveer een uh, half kilometer uit over. Ja, begrepen. Ja, ploegleider 33 plaatsen hoor ja, 32 plaatsen, trein in zicht staat stil vlak voor de spoorwegovergang. Ja, top, ik ben er bijna over Goeienacht Hey Nou, ja, dat is ploegleider als het goed is Hoi Ah, ja. nou, Erik, de motorrijder van de politie staat daar al uh. Uh. Uh, al. kent wat we hebben? Ja, Weet negatief. negatief, negatief uh, dan moet je bij mijn andere collega's zijn. Ik ben net al rijdend geweest. Uh, uh, ik denk dat de motoragent bij de machinist staat. Dus uh, als u meer informatie wil, moet u even bij mijn collega zijn. Oké, okay, wij gaan het even met de ploegleider bekweken, en hoor je het zo. Ja, dat is goed. Oké okay, als, uh, als Wim vast uh, naar de machinist toe gaat, kan Jess uh, uh, meteen uh, het spoor aflopen. Dan hoor ik het graag van jullie, ja? Ik ga okay, meteen verhaal halen en je krijgt zo snel mogelijk shitrap. Ja, top, dank je. Ja, shitrap als objecten zagen, ja, tof hoor. Ja. Ik weet niet of die brandman even mee kan lopen met mijn collega. Even langs het spoor. Kijken wat we vinden. Welke collega? Ja, deze met de zaklamp. Ja, kom er dan. Goeiedag. Goed. Goeiedag. Hoi. Gaat een beetje met jou? Ja, ja, een beetje. Ja, hoe moet ik het zeggen, spanning denk ik. Ja. Stress. Eerste keer? Ja, ja eerste keer ja. Okay, goed. Hey, Wij gaan nog even kijken, want het, het was geloof ik niet helemaal duidelijk wat er uh, precies uh, geraakt is. Hè? Nee, nee, nee. Ik, uh, ja, ik reed 130, dus ik zag hem, ja ik zag niks. Nee. Want het was hartstikke donker. En uh, ja, ik hoorde ineens een keiharde knal. Mm -hmm. En ja, toen ben ik maar gelijk op de remmen gegaan en gelijk gebeld. Gelijk dus ja. Goed. Oké, okay, uh, politie politiecollega heeft jou al opgevangen zie ik. Ja, uh, ja. Ambulance-collega is er ook meteen bij, ook meteen, ja, voor een eventueel slachtoffer. Uh, wij gaan in ieder geval even het spoor nalopen, want ik neem aan dat, nog, dat dat nog niet is gebeurd, hè? Nee, nee, nee, ik ben nog nergens heen geweest. Ik nee. dacht, uh, dat ga ik niet doen. Ik zal nee, meteen, uh... precies, moet je ook niet doen. Hè. Zolang je niet, iets niet hoeft te zien, moet je het ook niet doen. Waarom? Uh, ja, dan, uh, dan gaan wij eens even kijken. Wil jij tot, tot wij uiteindelijk de, de uitkomst aan jou vertellen? Ik wil alleen weten als het uh, als het geen mens is, oh, dan wil ik het weten. Top, dan gaan wij even uh, kijken. Ja, mijn collega's vangen jou op. Mochten er vragen zijn of iets dergelijks, dan uh, komen we zo bij terug. Ja, jullie je toevallig dus iets van een flesje water ofzo? Want... Oh ja, die heb ik wel in Malato. We uh, uh, uh, hebben hier drie collega's. Ik heb er ook eentje bij. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, 23 proefleden. 33. Ja, object aangevonden gaat om een dier. Als ik het zo zie, rendier. Uh... Ligt een stuk over het spoor of. Ja, ik uh, kom uh, met Wim even jouw kant op. Ja, even zit aan de linkerkant van de uh, paal. Ja, van het uh, spoorportaal bij uh, 529. Heel toevallig. Even kijken, positief. Ja, dat uh, helemaal top. Ik uh, loop even jouw kant op. Ja top. Uh, Wim moeten we zo even kijken. Wat we kunnen opruimen. Ik heb de voorkant van die trein niet heel goed gezien. Zat daar bloed op? Nee, ik zag niet echt iets. Uh... Oké, okay, we moeten zo maar even kijken. Eerst even kijken hoe dat beest uh, eruit ziet. Uh... Ja. Die trein staat nog wel gewoon op het spoor, toch? Ja, ja. ja. ja hij reed 130, zei hij. Dus uh, het zal een flink geweest uh... zijn geweest. Nou, je ziet ook wel aan het spoor al dat zand van die noodremming. Dat, ja. uh... Je was te snel uh, trouwens. Ja, ja. Ik was nog op. Kijk. Jij nee, ook? Nee, ik lag net in bed. Ik denk, nou, gaan we ja, weer. Gaan we weer, ja. Nou, ligt iets, ja. Ja, ik zie ook al wat bloed hier en daar. Ja, verderop ja. ligt niks meer, toch? Oké, okay, top. Ah, ja. Hoi. Hoi. Ja. Nou, als ik het zo zie, Randy. Uh, Impact ja. moet... Uh, ja, hij moet vanaf links... Uh, af uh, uh, Impact heen gekomen. Ja, precies. mist de achterpoot, dus die moeten we even gaan zoeken. Uh, wat lag op het spoor? Even kijken hoor. Uh, mijn oor zien liggen, veel bloedplassen, overheid. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, uh, zal Zijn. ik anders even een busje deze kant op rijden zodat we uh, meteen onze materialen hier hebben liggen? Is goed. Ja, ik uh, loop Lijden. even met Zo. je mee, dan halen we even twee busjes ja. en dan uh, maken we dit even in ieder geval schoon. Ja. Zullen we ook even een brandbrot die we alleen kunnen rijden? Dan heb je nog wat extra werkverlichting. Ja, misschien voor de hoge druk uh, voor het spoor. Uh, ja, klopt, je uh, dan ook wel handig. Ja. Je mag kloplig mee. Dan uh, doen we meteen de machinist even een kennis stellen, want die wil graag ja. weten dat het geen persoon was. 32, uh, jij blijft hier? Ja, correct. Uh, Top. Dat is 33. 30, ja. Oh, dat is 33, sorry. Net wakker. Nou, dan kunnen we denk ik alweer uh, dingen gaan uh, afkoppelen. hè? Ja, ik denk maar. als die machinist niks heeft, dat in ieder geval uh, die ambu alweer door kan. Ambulance. Wil ik wil ook even kijken of dat portaal, uh, dat daar niet uh, al te veel bloed aan zit. Ja, moet je dus goed uh, kijken. Wat uh, wat zelf geld komt er uh, natuurlijk uh, morgen uh, een andere machinist en die ziet dat en dan is het meteen weer uh, paniek in de tent. Aan ja. deze kant kijken of er niks op die trein uh, geplakt zit. Ja, precies. En ook even of er toch niks onder, want we missen nog een hele poot. Niet dat die ergens onderdoor is uh, mee is gesleurd. Maar ik zag net zo snel niks liggen. Nee, dat ah, zit, dan ja, dan kan er ook niks. nou nee, dat hadden wij ook al gekeken inderdaad. Nou, wellicht dat de 33 dadelijk... Uh, ...die poot vindt. Of een vogel heeft om meegenomen, ja. Dat, ja. <laughs> dat ja. kan ook. Ik heb Ja, lekker. maar maar jij dan even... Uh, ...de machinist rust gaat stellen? Ja. Maar verder, schrijf alles goed met u meneer. Hoi. Hoi. Hoi, uh, ik heb goed nieuws in principe. Ook wel een beetje slecht nieuws, maar het goede nieuws uh, is dat het geen persoon is. Het betreft oh. een, uh, een Op, hert. wel. Uh, ja, hert heeft uh, de klap uiteraard niet overleefd. Uh, dus, uh, maar ik denk dat het ook wel een opluchting voor jou is. Ja, het was het beestje wel gelijk dood, dat hij niet had uh, hoeven lijden, of hebben jullie hem nog Nou gezien de, de impact uh, gaan we daar wel vanuit. Uh. Gelukkig, want ja, ja zo'n beest vind je dat ook niet. Nee, ik ben lang blij dat het geen, uh, geen persoon was, want ja, dat wil ja. Je nooit. Nee, precies. Hebben. Um, nou, we gaan eens goed kijken nog naar uh, die trein inderdaad. En uh, wij gaan even beginnen met de berging. Wat ons betreft uh, de ambulance voor uh, er is geen persoon nogmaals, dus moet maar even kijken. Ja, precies. Uh, met uh, machines gaat alles ook vrij is goed, dus ik uh, denk dat ik toe ga of kijken of de volgende al dan weer is. Ja, is goed. Wij gaan in ieder geval uh, richting die uh, kant. Dus werkt ze nog. Bedankt voor de inzet en tot de volgende. Uh, conducteur, kan jij doorrijden met de trein? Ja, ja, ja denk het wel. Ja, hij is. Uh, ik zie geen bloed erop. Dus ik zou zeggen, rij naar de remise en uh, bel even meld kamerspoor. Dat jij in ieder geval weer weg bent en dan bel ik uh, zo ook wel dat wij nog op het spoor staan. Dus dat het spoor voor buiten gebruik blijft. Doe ik. Ja? Yes. Helemaal top. 33 oké. 33. Ja, poot aangetroffen op de zuidelijke kant van het spoor. Even. Ja, 32 meegeluisterd. Ja, mijn geluisterd, dat ik uh, ga die Top. carnavas op. Uh. Volg jij? Uh, ja, ik uh, bel heel even meldkamer spoor ondertussen, dat wij het spoor even bezet houden. Ah ja, is goed, dan zie ik jou zo daar. Top. Nou, ik uh, bespreek even snel met de politie. Hoi. Hoi. Oh. Ook even voor jullie, hè. Er zitten natuurlijk geen verdere personen in, dus we hoeven niet uh, te ontruimen. Oh, uh, mooi. Daarachter ligt een, uh, een hert, ik weet niet of je een beetje had meegekregen, die is uh, oh. niet meer helemaal uh, hoe een hert hoort oh. te zijn. Op zoeken uh, voor de beest. Ja, het is uh, maar altijd beter dan de personen zo. Maar ja, zei, dat is zeker. Wel, nee. Die machinist gaat in ieder geval uh, langzaam vertrekken. Ja. Uh, met die trein. Die kan verder rijden. Misschien even kijken, want ik geloof dat de sporenwegovergang niet echt werkt op dit moment. Dat hij geen signaal krijgt. Uh, misschien dat jullie die even kunnen vrij. Uh, of in ieder geval uh, bezet houden totdat uh, die trein gewoon langs gaat rijden en uh, wij zouden uh, ja ik, ja, dan, ik ga het met motor uh, overleggen en dan uh, gaan wij vanuit uh, naar het spoor ja, en dan houden uh, de even die uh, tijdelijk afgesloten zodat uh, trein eerst rustig kan rijden. Ja precies, er komt in ieder geval op dit moment nog geen andere trein, want wij zijn nog bezig op het spoor, dus dan we weten jullie dat. Ah oké, okay, cool. ja. als jullie nog verder vragen hebben, uh, bel nog hoger. Dus. Ja is goed joh, komt goed. Jou hey, is dank. goed. een hey, uh, van jullie gelijk hier uh, oversteken, heb ik gelijk die uh, boot. Hier oversteken? Smakelijke. Ja. Oké, okay, dan pak ik uh, ja. die wel. Ja. Voor jullie, uh, hoge druk is aangesloten, die kunnen ze meteen de slang pakken. Um, ja. Ik heb de, mijn backverlichting ook even aangezet. Ja, ik ja. zie het. Mooi film. Ja. Wij gaan uh, beginnen met de berging. De trein die gaat uh, rijden, in ieder geval ook van jou, uh, die uh, zat verder niet onder het bloed. Dus ik denk dat de impact vooral is geweest dat dat beest nog op die paal is geknald. Um, tot daar het meeste. Daar is ook wel wat bloed. En, uh, dus die trein die gaat verder rijden. Dus uh, de rest is al langzaam vertrokken. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nou uh, jongens, als we dan even uh, vooral, uh, ...als Wim even die poot meeneemt, dat we die even uh, in, de, in de zak doen. Uh, stoppen we straks dat beest in een zak. Even zorgen dat alles goed schoon is, dat de signalering nog werkt. Dat lijkt er wel, maar dan moet die trein, uh, die gaat zo weg, dus even kijken of het dan ook nog werkt. Dan even zorgen dat alles goed schoon is, en dan uh, bel ik erna een uh, meldkamerspoor weer om uh, het spoor vrij te geven. Ik heb hier die poot hoor, ik leg hem uh, een busje. Ja, ik heb een zak uh, klaargelegd achterin. Ah ja. als jij me met uh, een beest op tillen ik de zak eronder. En dan uh, doe ik gewoon de eerste poot en dan uh, ja. geleidend erin. Die zak zit oh, goed. Ah oh, ja, kijk. En de zak erin. Oh. Okay, top. Nou ja. Ga je maar uh, achterin die bus? afsluiten. <laughs> Dat is ook wel handig ja. Uh, Brand dan jij hoge uh, druk uh, Ja die die ze eruit pakken. Top. Ik ben uit. Het is wel zwaar, maar uh, we zijn goed, goed. Stelte, dus, ja. Dan ga ik naar de centrale denk ik Heb plugrijder. Uh, ja, ik ga het hier uh, afhandelen met, uh, met Jazz en dan komt alles helemaal goed. Dan uh, breng ik dat beest uh, meteen naar de centrale. Voor je mij eens anders ertoe hebben. Uh, bel even meldkamer Spoor. even kijken of er misschien ergens nog een dierenkliniek open is. Ja uh. uh, yeah, sure. Je weet het nummer? Staat op uh, sneltoets 7 snel als tot ik tot goed zet. Okay. Ja, ja ik wel even anders kijken in de contacten. Komt goed. Is goed, dank je. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Hai, oh, ja,